Bram, hallo. Morgen is gezondheidsdag, hè? Ja. En uh, gezondheid, uh, wat voor type gezondheid heb je eigenlijk? Ja, voor mij fysieke en psychische gezondheid. Ja? <laughs> ja. En wat is, wat is psychische gezondheid? Uh, dat je gelukkig bent. Dus en ook een uh, beetje emotionele gezondheid misschien? Ja. En uh, ja, dat je sterk genoeg bent om voor jezelf te zorgen, ook op, op, op een fysieke manier. Dus dat, ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Nice. Therese, wat voor jouw gezondheid? Uh, voor mij is gezondheid lekker in je vel zitten en uh, eigenlijk gewoon rust voor jezelf, regelmaat, reinheid, eigenlijk drie standaardregels. Ja, en ontspanning, dat is rust misschien? Ja, valt ja. onder rust. Want als we hier kijken, um, voor mij is um, gezondheid ook dat je je ding kan doen. En als ik hier kijk, want uh, morgen is gezondheidsdag Blokhoeve. En we hebben een heleboel ideeën verzameld van mensen. die in de loop van de maanden lang zijn gekomen. ideeën voor blokhoeven in deze mindmaps. En die hebben we hier. Dan hangen de muur van Middelhoeven 53. Dat zijn de ideeën uitgewerkt. En hier morgen hopen we ook dat mensen. hun ideeën over de wijk ook daar. Neerzetten met wie ze het willen doen en hoe ze het willen doen. En als je daar verder op detail in wil gaan, hoe je je ding wil doen, hebben we daarachter een tafel met een spel om echt goed uit te werken hoe je dat idee tot stand kan brengen. En uh, Bram, wat is dit voor ding? Dat is uh, badminton. Wat zeg je badminton. badminton? Was dat niet een idee van een van de bewoners ook? Hè? Ja. ja. Dus, um, dus dit is een net. En dit is spontaan groeiend gras in de Casco. Nou. En hier gaan we morgen badmintonnen? Wat zeg je? Hier gaan we morgen badmintonnen. Ja, sowieso, met, alle, met, met kinderen. En mag ik ook, ook badmintonnen? Ja, natuurlijk mag je badmintonnen. Ja, gelukkig. Over kinderen gesproken, Teresa. wat is dit? Hier. Dat is een boek voor kinderen waar ze spelletjes kunnen spelen. Uh, we hebben twister. En voor de rest, de tent waar ze lekker in kunnen spelen, uh, de poli, uh, boekjes dat ze kunnen lezen, een ja. Robotjes. Yes. Dus dat is S eigenlijk ontspanning voor de kinderen. En daar mogen ook grote mensen mee doen. Uh, want dat is ook gezondheid. Gezondheid is eigenlijk ook dat je... Uh, ...je expressie vindt, dat je je manier van uiten vindt... ...en hier op deze tafel is er morgen tussen twaalf en twee uh, tekenen voor ouderen... ...en stoelmassage, uh, stoel yoga, pardon. Want je kan ook als je wat ouder bent kan je, en je hebt een stoel ter beschikking... ...je bent niet goed te benen, dan kan je op een stoel ook gewoon yoga doen... ...dus dat gaan we morgen ook doen. Dus we hebben fysieke gezondheid met badminton hier. We gaan ook met iedereen die wil en de kids gaan we buiten... Uh, gaan we op de atletiekbaan gaan we wat, uh, wat dingen doen, wat spelletjes doen, wat races doen. Uh, we hebben hier een spelhoekje voor de volwassenen en de kinderen als ze willen. Een beetje shoelen, maar ook memory. Je kan hier, als je je leven een beetje in de knoop zit, kan je het hier uit de knoop halen. En dan hebben we hier een hoekje met nog meer tekenen en schilderen. daar gaan de kinderen... Um, en nogmaals, de wat oudere kinderen kunnen hier ideeën over gezondheid gaan tekenen en daar ophangen. We hebben hier een fotobooth, want we willen al deze gezelligheid en de bewoners van Blokhoeven en omstreken willen we ook inlijsten. Dat dat ook te zien is wie wat waar doet. En dit is wat we allemaal kunnen doen... Op Middelhoeve 53 het lege pand van Blokhoeve en iedereen is morgen bijzonder welkom tussen 12 en 5 om verschillende vormen van gezondheid met ons mee te maken. Neem wat warme kleding aan als je buiten ook wel lekker wil gevotten met ons. Tot morgen!